Hoe ziet de toekomst van consumeren er eigenlijk uit? In deze video van Toekomstvisies Utrecht zoeken we dat uit samen met Michiel van de Spullenier. Er staat hier voornamelijk gereedschap, maar ook andere uh, dingen. Een hele feestset, maar ook spullen voor uh, de camping. Eigenlijk voor ieder wat wil ze hebben wel wat. Het hele idee achter de Spullenier en, en de impact die erachter zit is dat uh, doordat je geen spullen meer koopt... Uh, maar betaald voor toegang hoeft het dus ook minder geproduceerd te worden. Er is onderzoek gedaan door Babette porselein in de verborgen impact. En dat laat zien dat eigenlijk spullen een nog grotere impact hebben dan de consumptie van vlees. Nou, wat ik in de toekomst niet zie gebeuren is dat we voor uh, spullen die we maar af en toe nodig hebben, dat we die niet meer zelf bezitten. Dat er ook in elke wijk een uh, werkplaats zit, zodat je niet je eigen schuur hoeft te hebben met je eigen werkplaats. Een, een tweede ding waar we ook naartoe gaan is dat er uh, uh, al in, de, uh, in het ontwerp van producten rekening gehouden wordt met uh, circulair design. Dus dat we niet telkens uh, uh, de, de dingen die we produceren afdanken, Elke keer weer de grondstof die erin zit opnieuw gaan gebruiken. Nou, de grootste uitdaging is dat we um, uh, op een gezondere manier met elkaar moeten gaan concurreren. En met een gezonde manier bedoel ik dat er samengewerkt moet gaan worden, ook tussen concurrenten en beleidsmakers uh, en de consument. En dat, dat is het belang van de circulaire economie, dat iedereen met elkaar gaat samenwerken omdat we een gedeelde belang hebben. We hebben allemaal een gedeelde belang dat we gewoon... Uh, zo lang mogelijk kunnen genieten van, van deze aarde. Koop je uh, volgende paar jeans van Mudge Jeans. Uh, als je wasmachine of je koffiezetapparaat kapot gaat, ga naar bundels toe. Uh, als je een, uh, houdt van muziek, koop een um, uh, Gerard Street koptelefoon. Uh, word lid bij de Spelenier. Um, of ga delen via Snapcar of Peerbee. Of... Maar in ieder geval... Ga op een andere manier consumeren, want er zijn genoeg initiatieven via wie het kan doen. Het is alleen aan jou om het te gaan doen.